We gaan rechtsaf de zandweg op, over. De trotsen nee, rond. Heel goed. We gaan rechtsaf de zandweg. af. over. Uh, de zandweg staat blank. We gaan aan de linkerkant over het zand. Over. Weer twee plassen met water gaan linksom langs de plassen over.